Super leuk, je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we een unboxing van Bukas. We hebben dekens, halsters en misschien zelfs nog wel meer. Ik heb eigenlijk niet, ik weet niet wat erin zit, maar ik weet wel dat het heel erg gaaf is. Dus laten we maar snel gaan unboxen. Het is een hele zware doos, dus ik ben wel heel erg benieuwd wat erin zit. Oeh. Dan begin ik met het eerste wat ik zie, en dat is deze deken. Dit is een Bugas Light Turnout. Dit is eigenlijk de Rekotext deken, maar dan in een light vorm. Ik zal hem er even uithalen, dan kan je het zien. Dit is in maat 120. Dus dat is blondie haarmaat. Kom op, kom. Dit is de therapiedeken. En deze kan je zowel binnen als buiten gebruiken als staldeken. Dan gaan we naar het volgende: dat is. Bam! Dit is de Bucas wasmiddel. Bucas heeft zijn eigen wasmiddel voor hun dekens. Hier wassen wij alle Bucas producten mee. Want dat is goed voor de dekens. We hebben hier eentje van 25 liter volgens mij. Oh nee, 5 liter. En hier kunnen we dan weer een tijdje mee overweg. Dan hebben we het volgende. Wat is dit? Dit is een Bucas Ladies Polo Navy X Lars. En... Een smal. Dan gaan we de smal openmaken en aantrekken. Dan heb ik mijn eigen Bukas t-shirt. Zo heel gaaf. Zo ziet hij eruit. Zo ziet het Bukas t-shirt er bij mij uit. Heb ik eigenlijk ook... Op de achterkant staat volgens mij niks. Maar hier heb je heel mooi Bukas staan. Dus ik ben er heel erg blij mee. Dan is er ook nog eentje voor moeders. En die kan zij zo ook aantrekken. Dan hebben we hier het volgende. Dit is de Competition Cooler. Dit is een nieuwe deken. Deze deken hebben wij nog niet. Dit is een deken die je pony doet afkoelen. Dus als je hard getraind hebt en als je nog heel erg onder het zweet. Dan kan je deze deken opdoen. Het is niet te warm, het is niet te koud. En dan kan je lekker afkoelen. Dan ga ik hem openmaken en dan kunnen we zien wat voor stof het is. Want volgens mij is het een ander soort stof. En het is een soort stof, dus je kan er heel leuk doorheen kijken. Dan is het hier wat dikker. Zat er staat ook heel mooi competition cooler op. Je hebt een klittenband met... ...haakjes en nog meer klittenband, waardoor het extra goed blijft vastzitten. Ik ben hier heel blij mee en als ik dan na het rijen klaar ben, kan ik deze deken opdoen. Dan hebben we hier de Rain Protector Small. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dit is eigenlijk. Oh, dit is ook een deken. Volgens mij niet. Half. Oh. Er zit ook een heel mooi tasje bij, dat vind ik ook wel grappig. Green protector protectors smal. Oh kijk, die kan je over je paard heen doen. Dus als je buiten gaat rijden, dan kan je deze zo over je paard heen doen... ...en dan blijft hij mooi droog. Dat is handig. Dan heb je geen nat paard meer. Dus dan kan je ook gewoon buiten rijden in de regen. Dat is toch super handig. En je kan het ook gebruiken voor wedstrijden. Dus bijvoorbeeld als je buiten moet losrijden en het regent... ...en je hebt hele mooie knotjes gemaakt, je ziet er helemaal mooi uit... Dan kan je deze eroverheen doen en dan blijf je zadel en je pony droog. Of paard. Allemaal boekjes. Dit is de Bucas collectie 2021. De. Oh, Bucas bestaat 40 jaar. Gefeliciteerd, Bucas. Er staan hier allemaal verschillende soorten dekens in. Kijk, deze deken hebben wij ook. Deze houden we dan altijd nog even bij ons voor als we een nieuwe deken nodig hebben. Dan kan je hierin mooi kijken wat voor een soort deken het is. Tot welke temperaturen die beschikbaar is wat voor lager die heeft, of die wind- en waterproef is. Dus zulke boekjes zijn altijd wel heel erg handig. Het volgende. Oh. Dit is de Competition Cooler, nog een keer. Maar ik denk dat dit in verona maat is. Ja, dit is 135, dus is het is precies hetzelfde als net. Alleen al een maatje groter. Een paar maatjes groter. Bukas heeft nieuwe pennen. Oeh, ik hou echt van pennen. Als je me blij wil maken, geef me een pen. We hebben hier een hele gave Bucas pen. Oh, er zit hier ook iets anders op. Wat is dit? Je kan hier water in doen volgens mij. Wat kun je dan in doen? Het is een soort spuitertje. Oh, misschien kan je hier vliegenspray in doen. Maar ik heb, er zit een spuitertje in. Wat grappig. Misschien voor in de zomer dat je het zo op je hoofd kan sprayen voor als je het warm hebt. En dan heb je hier ook nog een pen in één. Dan hebben we ook weer hele mooie notitieboekjes van Lucas. Dan hebben we hier de mooie thermosfles van Lucas. Hier doen wij altijd onze thee in uh, als we onderweg gaan. Deze dingen zijn echt heel handig, want hierin blijft alles lekker warm. Kijk, dan kan je die zo openmaken en dan eruit drinken. Het is ook goed schoon te maken, dus ik ben hier ook weer super blij mee. Dan hebben we hier ook nog voor je telefoon... Twee popsockets en iets waar je pasjes in kan doen. Dus die kan je dan ook weer mooi gebruiken. We hebben hier een zebra deken. Een zebra deken is gemaakt voor de vliegen. Want vliegen die kunnen niet heel goed... Die zien in warmte en die zien niet in kleuren. Dus bijvoorbeeld met zwart en wit kunnen ze minder goed de warmte inzien volgens mij. Deze kan je op je pony doen, achter het zadel, waardoor het voor de vliegen... Waardoor ze minder last hebben van de vliegen. En dat vind ik wel heel erg handig. Want dan hoeven ze de hele tijd met de staart te zwiepen. Dit hebben we ook met Bella heel erg uh, geholpen. Want die had er heel erg last van. En ja, dit was echt de redder in nood. Deze hebben we in blondies en in Verona's maakt. Dus hier ben ik super blij mee. Dit is weer een stal- en buitendeken. voor, nou, Dat is eigenlijk hetzelfde deken als we net hadden. Maar deze is dan in Verona gemaakt. Dit is het Zebra Halster. <laughs> ja, hier ben ik echt heel blij mee. Dit is een maatje kop. Dan moet hij op het kleinste maatje en dan is het blondia maat. Oeh, maar ik vind het echt heel gaaf. Misschien dat dit ook wel helpt voor de vliegen, daar heb ik geen idee bij. Maar ik vind het gewoon echt een heel gaaf halster en die is, valt ook heel erg op. Dus als ik die een keer kwijt ben, dan uh, zie ik hem al heel snel weer. Dan heb ik ook nog een donkerroze halster. En nog een therapiehalster. Die kennen jullie al. We hebben ook een zebra touw erbij. En een rolstouw erbij. We hebben hier blukas. Bandages. Ze hebben een soort geel bruinig kleurtje. Lijkt een beetje op de kleur van blondie. Dit is volgens mij de staartprotector. Ja, de tilprotector. Til, teel, til toch? Ja. Bijvoorbeeld als je een keer een wedstrijd hebt en uh, je hebt de staart helemaal mooi gewassen in een vlecht gedaan en je wilt niet dat die weer vies wordt, dan kan je hem in de staartprotector doen waardoor de staart schoon en onbeschadigd blijft. Want sommige paarden hebben ook nog wel de neiging om tegen de staart aan te schuren. Daar heb je ook andere middeltjes voor, maar dit helpt ook heel erg dat paarden niet kunnen schuren. Ook voor de trainer is het heel erg handig voor uh, bescherming van de staart. Het handige is, als je een Bucas staartprotector hebt en een, bijvoorbeeld een therapiedeken, kan je dit zo openmaken. Dan zit er een klein lusje aan de achterkant van de deken. kan je hem doorheen doen en vastklippen, waardoor hij goed blijft zitten. De Bucas witte therapiedekjes. Deze kan je gebruiken voor wedstrijden of ook gewoon voor het gewoon rijden. Dit is een dressuurdekje volgens mij. Oh, dit is, een, dit is een springdekje. Excuses. Dit is een springdekje. Hier zit therapie in en is mooi wit, dus dit kan je heel goed gebruiken voor wedstrijden. Dan we hebben we hem ook nog in dressuurformaat, niet één keer. Maar Twee keer in dressuurformaat. Dit was alles wat hierin zat. Het is weer echt super veel. Ik ben weer heel erg blij met alle spulletjes. En ga het zeker allemaal gebruiken. Ik wil Bukas heel erg bedanken voor deze super mooie spulletjes. En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duim omhoog als je het leuk vond. En zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!